Hoi allemaal, leuk te kijken naar een goed nieuw video en vandaag gaan we weer de auto bespreken. Dit is de eerste keer dat ik het op de donderdag doe, dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Laten we snel gaan beginnen. We beginnen hier even bij de paardenmarkt, en dat is toevallig gebleven vorige keer. Um, toen ik uitlogde op zijn minst. En alle paarden tussen, uh, van de eerste een anderhalve, een tweede generatie en dat soort dingen. Die zijn allemaal van prijs verlaagd. Uh, ik kan even het nieuws erbij gaan pakken. Voor de rassen waarvan de prijs is verlaagd geldt: Aquateke, generatie 1.5, Pardehors, Andalusia, Syncotiek, Deens warmbloed, KWPN, Engels volbloed, Engels voorbloed, oh, tweede generatie van Engels volbloed, Morab Morgan, Oldenburger en de dus, nou, uh, Celle-Franse. Uh, Deze zijn van de eerste, anderhalf en tweede generatie. Uh, die zijn naar heel lage prijzen verlaagd. Ik vind het best wel gek. Want, nou ja, aan de ene kant is het niet gek, maar ze hebben zeg maar de, quarter horses, hebben ze, de oude quarter horses hebben ze van snelheid verlaagd. waardoor dus de Paint horses echt de snelste paarden zijn in de game. Um, en die hebben ze ook niet qua prijs verlaagd. Dat is niet echt gek. Maar ik wou graag soms, het snelste paard. En als ik waar de horse zeg maar niet meer het snelste paard is. Dan ben ik dus verplicht de Painthorst te gaan kopen. En die kost juist best dus wel veel. En daar heb ik dus niet zo'n zin. Ik ga even laten zien bij uh, oude paard. Dat ze inderdaad zijn verlaagd van prijs. Ik gok dat deze ook verlaagd is. Ja, hier. Celle Francais. Die is 590 ik denk dat dit ook gezellig van al zes zijn. Ik rijd trouwens op mijn uh, cute eye, Want mijn American quarter horse. Want ik heb mijn... Uh, oh, dit is een, een Dutch Warmblood. Zo, so, dit is... Uh, een, uh, ze zeggen een Deens warm blood, Maar dit is toch echt... Een Dutch is maar Nederlands warm blood, Dus dat is best wel gek. Zo dus stond het er al. Weet ik niet. Maar die heb ik uitgetraind, die pony. En ik heb ook nog mijn andere pony uitgetraind. Dus ik ben nu op mijn Q-tie. Ik weet even... Ik weet niet meer de nicknaam die ik hiervoor had eigenlijk. Ik ga even kijken. Ondertussen rijd ik naar Verpinta, want er zijn nieuwe paarden uitgekomen. Ik heb Coco en Goofy heb ik uitgetraind. Goofy is Little Boy, dat is die synchrotiek pony. Palomino. En Coco die hebben we gekocht in de video. Dus je weet dat als het is wel Coco Chip. Konamara, zo kon de hier niet komen. En dit is Abby. En hier staan de nieuwe paarden. Dit zijn nieuwe magische paarden. Dit zijn een soort zeepaarden, moet je je voorstellen. De Stelina, ik vind het wel een hele mooie kleur eigenlijk. Wel een beetje, ja, flashy, maar een beetje gekke kleur ook wel. En deze vind ik dan wel, wel ook wel een mooie kleur. Kampels. Um, zoals je waarschijnlijk wel weet, wil ik eerst gewoon al paarden uitgetraind hebben. Voordat ik weer nieuwe paarden ga kopen, en ik wil eigenlijk boven de 2000 Starcoins blijven. Nou, als ik dit ga kopen, dan heb ik sowieso ook een nieuwe paarden uitgetraind. En ik heb nog niet boven de 2000 Starcoins als ik dit ga doen. Um, er zijn boven die hier ook nog... Hier. Van deze... mandaray, pandaray bedoel ik. Pandorische manda's. Solwaarden missies heb je ook dat dus je deze moet vervangen. Dit vind ik zo so cute. Ik heb dit gezien op een spoiler. En ik vind het echt geweldig, vind ik ze eruit zien. En ik wil ze heel graag hebben eigenlijk. Maar ik vind 400 star coins eigenlijk wel erg duur voor deze beestjes. Dit model is trouwens op de Akkotheken. En dat vind ik eigenlijk voor dit, sommige mensen die vinden het Akkothekenmodel niet zo heel erg mooi. En uh, ik vind eigenlijk het wel heel erg mooi wat ze hier oppassen. Ik vind het apotheek ook trouwens best wel mooi. Het is best wel een beetje mager ook wel, maar dat. ja. Ik vind het wel echt heel goed hier oppassen juist. En ik vind deze normale kleur. Vind ik wel mooi. En deze vind ik lelijk <laughs> De normale vorm. Um, ik kan het niet laten zien. Aangezien ik zeg maar niet ga kopen. Dus um, ja, ik kan het nu niet laten zien. Oké, okay, het is ook een maakjes ik ga een beetje kijken wat er in de print staat. Je yep. hebt 1 strength, 1 discipline, 3 uh, uh, endurance en 3 agility. Uh, ik weet voor de rest, uh, kracht, uh, uh, is. kracht, discipline, snelheid is dit. Uh, Handigheid, denk ik. En voor de rest mm -hmm. weet ik het ook niet zo goed. Even kijken hoor. The swirling seas around the island of Dorvik are teeming with magic and mystery, and from these waters emerge an iridescent horse known as Campus. You will find the serene Campus in the deepest depths of the ocean, diving underwater in search of hidden treasures on the seabed. Prolonged swimming in the pool ocean has made Campus resolute by nature. They are the ideal companions for those who need to keep calm in the face of danger. But these can sometimes be to a fault, as they can be stubborn. Ja, yes, er zit niet tegen heel veel interessantes in dat deze eigenwijs kan zijn. En je moet ze door natuur een beetje open geworden eigenlijk. Europese seafarers share fascinating tales of magical seahorses that only appear appear when in dire need. In this of event of shipwreck, the victims that read Waters often find themselves washed up on the Yorviction shores, completely unsketched. Yorviction. Uh, uh, avonturiers, denk ik ongeveer, ik weet niet precies wat het dan is. Of uh, zeepassinaties, zee, maar dat soort dingen. Foutjes uh, over magische paarden. Magische zeepaarden. The last thing they remembered is being pulled out of the seas by a noble and iridescent horse, saving them from drowning, drowning, drowning, drowning. They call these horses the Campsels, after the mythological creature known as the hydokampsel. Oh, wel een leuk verhaal, om je allemaal te lezen. Ik begrijp niet dat het hier dan bij deze staat. Dit is natuurlijk Talina, niet de Campels. Uh, dit is. Southfout Thalene Pasquampus Thalina Whimsical by nature, Talina prefers to stick to the swallow of shallow waters and rocky outcrops of the coast. Collecting seashells with a mo mother. mother of pearl, sheen that matches their glossy coat. Because of their affinity for shiny things, Talina has developed a sharp vision and can spot things from great distances. But this mean, means that they are sometimes easily distracted. Dus de ander is eigenwijs, deze is snel afgeleid. Dat is waar het op neerkomt. De is er eigenlijk niet zo heel veel interessant, ik vind het wel fijn om het zomaar te lezen. Ik ga het nooit onthouden, maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk dat Starstil eigenlijk altijd die verhaaltjes erbij zet. Ik lees nu ook alles in het Engels voor en ik ga niet alles vertalen. Pearly ponderay. This friendly ray captures the heart of everyone they meet, even befriending a starfish that hitches a ride on it's back. The origins of Pandoraids are on but some believe they escaped from Bedoria. Dus deze uh, vriendelijke manda's, for iedereen's everyone's heart, when they see and they are friends with a sea-ster. En sommigen geloven dat ze van Pandoria zijn uh, ontsnapt. Maar zoals je ziet, zit er ook een zeester op mijn rug. En hier niet. Ik, dus maar, voor de rest is er ook niks qua nieuws te vertellen, eigenlijk. Zo dingen zijn ook deze best, nou ja, best klein. Dus maar Als je paarden gaat kopen, dan is er nog best veel uit te leggen. Maar ik kon mijn Starcoins niet uitgeven. Omdat ik gewoon uh, eerst om mijn paarden wil uittrainen en gewoon geen. Toch wel eens uitgeven. Maar voor de rest um, zijn er eigenlijk geen nieuwe updates. Ik kan de teaser voor volgende week, kan ik er vertellen. We kunnen niet wachten tot de zomer begint. Dus bereid je maar voor op allerlei zomerse activiteiten. Meestal komt um, het zomerding. Ik weet even niet hoe dat heet. <laughs> het zomerfeest komt eigenlijk uh, in augustus, geloof ik. Hoogstens oh, juli. Maar dat is dus, het is pas juni, dus er zou het niet komen. Dus een soort zomersactiviteit. Misschien iets compleet nieuws. Zorg uh, Ik weet het dus eigenlijk niet. Ik hoop dat het wel iets leuks is. En niet dat het maar, uh, iets, gewoon echt iets simpels is. Van, we zetten gewoon maar even wat in elkaar. En nu heb je het, zeg maar. Dat hoop ik niet. Ik ben nog maar eigenlijk heel kort aan het opnemen. Maar uh, dit is eigenlijk de update. En veel meer te vertellen heb ik eigenlijk niet. Het is eigenlijk al fijn, want het is. Voor mij is deze dag heel erg druk. Ik word een beetje in elkaar verflansd met huiswerk en uh, schooluren, lesuren. En ik ga ook nog een jaar naar, naar school, ga ik naar de vriendin toe, die is geslaagd. Uh, dat duurt ook nog een tijdje. En ik heb morgen een toets die ik moet leren. En het is echt, oh, ik dacht dat het allemaal ging passen. Maar gelukkig is de update niet zo groot. Dus kan ik het allemaal een beetje compenseren in een kleinere uh, formaat. En misschien dat hij net niet 10 minuten duurt, maar dat maakt voor mij niet veel uit. Maar ik kan er toch niks mee verdienen. Dus, ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer, abonneer, tikken bij het Geef je dus missen. En zie ik je de volgende keer weer. Ciao!